We vinden dit heel vervelend en willen onze welgemeende excuses aanbieden. Ik weet dat dit eruit ziet als een, een, een setup voor een ontzettend slikken livestream. Maar net als een big tech bedrijf zien we er op dit moment van de buitenkant veel beter uit dan dat we achter de schermen voorbereid zijn. Er zijn een aantal dingen die we niet aan de praat krijgen. En we willen heel graag jullie van een hele goede livestream voorzien. Waarbij we een gekke kick-off maken voor ons dot sorry project. Dus het enige wat wij kunnen zeggen is. Sorry. Sorry, we hopen dat u uh, onze excuses kan ervaren dat u volgende week weer, uh, naar die volgende week maar maandag de 29e klaar zit om toch ons uh, kick-off te zien. Zelfde tijd, andere dag. Sorry.